U kent het wel, u heeft, uw carrière lang geleefd. Nu met pensioen is het wel zo fijn als u de boel op orde heeft. U wilt toch niet dat straks uw kinderen na uw dood worden verrast... ...met dat het vermogen dat u hen achterlaat, volgens Erfrecht wordt Belast? Want dat is ruim 20 procent. Ja, en dat op 6,5 miljoen, wat je de staat verschuldigd bent, ja... Ik zou dat niet doen. Nee, ik zeg, zet een dikke streep door dat hele testament. En schenk nu alvast dat erfgoed, nu je nog in leven bent. Want schenken is erven zonder te sterven. De manier waarop je erft. Papa, je hebt er altijd zo hard voor belegd Dat jij bepaalt wie het krijgt, dat is jouw goed recht En waar het geld precies vandaan komt, ja, dat boeit toch niet echt Zolang de staat het maar niet krijgt, want die besteedt het slecht Aan zorgcultuur en onderwijs, of zoals jij altijd zegt Aan linkse hobby's, geef het dan aan mij, komt het de minste goed terecht Begin ik een yogaschool voor puppy's, goed idee toch, maar oprecht Onthoud wat de belastingadviseur ons altijd zegt Namelijk schenken is erven, zonder te sterven De manier waarop je erbelasting ontwijkt Dus geef je kroost die jubelton Dan hebben we verder geen gezeik Kroos. Belastingvrij een ton, dat is een prachtig instrument ja. Daarmee kocht ik voor mijn kleine meid Een Amsterdamse appartement Ja, of althans Alleen met nog een extra jubelton Die door de buurman werd verstrekt In ruil dat wij ook andersom zijn een jubeltonnetje spekken. De Kruislinkse jubelton Ja, dat is hoe je dat noemt Dat wordt allemaal bij het gedachtegoed Waar mijn fiscalist in heel het gooien wordt geroemd en is 2 ton niet genoeg, dan doe je een trustkantoor er tussenin. Dan schenk je nog wat tonnetjes extra aan de rest van je gezin. Prost!